Dag dames en heren, de foto achter mij laat denk ik goed zien wat voor weer we zowel vandaag als morgen krijgen. Naast blauwe lucht, Mooie stapelwolken, ook donkere luchten en donkere stapelwolken... waaruit zelfs een enkele bui kan vallen. En die bewolking die kunnen we vanaf grote hoogte zien... op de satellietanimatie van deze vroege ochtenduren. We zien Nederland liggen, over het algemeen flinke opklaringen. We zijn de dag ook met zonneschijn begonnen. Maar als we goed kijken, zien we ook wel wat meer bewolking... juist over het westen van het land. En die bewolking schoof geleidelijk aan naar het oosten. Er zat nog een enkele bui op. En verder moeten we ons vizier richten op dit pakket... Met bewolking boven Ierland en delen van Wales. Dat komt onze kant op en bereikt ons morgen. Per saldo krijgen we morgen minder zonneschijn dan vandaag. Nou, die wolken die we vanmorgen boven het westen van Nederland zagen hangen, die bevatten zelfs nog een paar buien en die buien die trokken geleidelijk aan naar het oosten en daarbij gingen ze geleidelijk aan in activiteit afnemen. Maar op de laatste beelden zien we toch nog een strookje met wat buien in het oosten en zuidoosten van Nederland hangen. En dat lijkt het beeld voor vanmiddag te zijn. In het westen droog met over het algemeen flinke zonnige periode, met name op de stranden. Landinwaarts duidelijk meer bewolking en ook nog wel een enkele bui. De temperatuur kan daar wel oplopen naar zo'n 20 of 21 graden. En de wind uit westelijke richting die is matig kracht 3 tot 4. Vanavond, dan verdwijnt die eventuele bui. Sterker nog, de meeste stapelwolken lossen op. De zon die krijgt nog enige tijd flink wat ruimte om te schijnen. De wind in het binnenland begint langzaam af te nemen en komende nachten draait hij dan naar het zuiden. Eerst zijn er opklaringen, plaatselijk wat nevel of mist. Tegen de ochtend neemt vanuit het westen de bewolking toe. En zoals ik al zei, morgen hebben we per saldo meer bewolking dan vandaag. Sterker nog, er valt ook een enkele bui of even wat regen uit. Met name in het binnenland is dat in de middag het geval. De wind... Uit zuidwestelijke richting in de middag voert wel wat mildere lucht aan en ondanks dat de zon het moeilijker heeft, kan het dan toch zo'n 20 tot 22 graden worden. Kijken we dan verder vooruit naar het weekende, dan lijkt zaterdag in ieder geval de warmste dag te worden. In het oosten van Nederland 23, misschien wel op een enkele plek 24 graden. Daarbij veel zonneschijn, smiddags ook stapelwolken, die komen dan met name in het binnenland tot ontwikkeling. Dus op de stranden belooft het zaterdagmiddag prachtig zonnig te worden. Zondag, dan zien we weer wat meer bewolking en in het noorden is een enkel spatje niet uit te sluiten. De temperatuur doet een klein stapje terug. Na het weekende, de zomer lijkt voorlopig nog niet door te breken, maar het is wel vrij rustig. Met af en toe zon, soms een bui en temperaturen die in de middag uitkomen op een graad of 20. Fijn weekend alvast.